Ik ben een piraat en we gaan binnenkort stemmen. En ik zou zeggen, denk goed na waar je op stemt. Want provinciale staten en waterschap is heel erg belangrijk. Elk volk krijgt een lijden die die verdient. Een paar jaar geleden hebben we ook gestemd. En zijn ze nagekomen wat ze allemaal beloofd hebben? Vul maar in. Dus als ik jou was, zou ik stemmen op de piraten.